Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Kijk eens Roosje. Oh, wat heb je een vieze neus. Pa. Kijk eens Joyce. Je mag hem helemaal, Joyce. Oh Joyce. Oh Roosje, hey Roosje, oh Roosje, goed zo, Joyce. hey Annabel, oh Blackjack, hey Annabel, hey, oh Blackjack,